Hallo, ik ben Sjaak Simons, de lijsttrekker voor de SGP. Ja, uw stem is erg belangrijk. U kunt invloed uitoefenen over hoe Flevoland er in de toekomst uit gaat zien. We staan hier naast de N50, naast de Ramspolbrug. en het biedt in de eerste plaats een mooi uitzicht over Flevoland, over de Noordoostpolder, de plek waar ik woon en werk, maar waar ik in dit filmpje aandacht voor wil vragen is voor de N50 op het Overijsselse deel. Die is op heel veel plekken te smal en onveilig. En ik zeg dat we daar de komende vier jaar aandacht voor moeten vragen samen met Overijssel. De schouders eronder voor een brede en veilige M50.